En hallo mensen van J-Movies, en ik ben hier met een nieuwe serie genaamd J-Movies Versus. En dit keer ga ik strijden tegen andere YouTubers. En deze YouTubers zijn dit keer... Uh, Jens gaan en, uh, en uh, Nick van Ga Gamen of Zo, de twee leden daarvan. En uh, we doen Minecraft. <laughs> je kunt het vallen. En uh, <laughs> Jens is gevallen. Uh, Nick is uh, Niktari. Die zie je daar. En Jens is ook aan het filmen. Hier. Die hebben we daar. En uh... dan gaan <laughs> wij Smash doen. Guys, leg uit wat jullie kanaal is, wat jullie doen. Nou, wij zijn een gamekanaal. kanaal en, gamen, wij, wij, wij gamen! Wij gamen. We doen alles. Sims, Rust. Minecraft. Minecraft. Ja. Uh, dit zijn trouwens niet de enige twee leden uh, van ga gamen uh, ofzo. Er zijn er nog twee. We beginnen al! gewoon Ga weg man. <laughs> nee. <Niet>. Nee. <laughs> Het is trouwens hun twee tegen mij. Dus... Ah. Oh. <laughs> maar ze kunnen ook elkaar raken. Dat ook gewoon. Fiss yes, Hengel! Nee. Ach, eigen <laughs> nee jongen! Je. Wow! Hey, heb ik hem eraf geslagen? Nee, bijna. Nee. Oeh. Hij zit daarboven. Oh nee, daar is Niek. Ik ben hier. <laughs> ik en niet lijken op elkaar. Oh, waar ben je? <laughs> ja. Ah, ja, nee, ik Ja, mijn skin is gewoon wat mooier. Ja, hou je mond nou eens, Sneak. <laughs> um, de laatste keer dat ik de, de Minecraft heb gedaan, is inderdaad een half jaar geleden, volgens mij. Ja, nou, ik kan nog best lang, lang voor. Daarom gaan we ook binnen. Ja. Yes! Stop <laughs> bij mij slaan! Wow, hoezo gaat het ontlopen? Ja, uh, hoe vaak je wordt geraakt, hoe meer damage je doet tegen... Wow! Oeh, je die bijna af dan. Ja, dat het niet, niet komt Nee, yes! <laughs> <laughs> Yes, ik had een ding! Ja, dat um. is dus het punt voor mij, hè. Er staat op 1-1. Ja, yes, dat vind ik! Ja, pay, weg, jongen! Ik ging door de muur, what the fuck? Doe zak? wat? Wat, Jason dan? Hey, ik niet! Oh, shit, ik lijkt een viel beetje Nee, au! Gaat die plasje kijken. Ja. Jens stond erop. Jen! Yes, Jens en Jason hebben het staan! Ik heb speed. Oh, dat was niet de bedoeling. Nee, die nee, nee, niet Jongens! Gozer! Nee! Nee! Nee! Niek, ga weg man. Dit is ook oh, zo nakke dat stonen. je er met steeds ja. zijn. Niek! Je loopt ervoor, dat is niet mijn schuld. Dat is weer het punt voor mij. <laughs> Maar Jens, wel gaan ze? We iedereen in leven. Jens, wel gaan we in de fles. Nee, ja, nee jongen, ik, ik lijkt te gaan veel je voor, jongens. Nee, nee, nee, ja, nee, nee, nee. Ik oh. Sta ik ook in het glas? Ja. Ja, ja bij ik... mij ook nu. Wat? Hm. Ja, niet, jij niet. <laughs> nou. Oh. Nee, de kerel joint. Oké, okay, die moeten we eerst pakken. Ja, Daarna ja, gaan ja. Niet, niet elkaar, erg, ja! Eerst die kerel pakken. You go die! Jezus, als jij nou even stopt, want ik en Jens zijn toch in de meerderheid. En ja, power. Ja, is goed, is goed. Ja, ik heb hem bijna... Sorry, Guys, sorry. ik moet eten. Oh, kut. Kut. Sorry. Wat moet je? Eten. Oh, wauw. Wow. <laughs> ja, ja, dan is het niet tegen mij. En hey, doe, hè. Jo. Ik heb ook een shot man. Kom je helpen man. Ja, schiet die op! Het <laughs> is een boog die uh, uiteenspalt, weet je wel. Ja, dat is de shotbow. Ja, dus dan schiet ik ook automatisch op jou. En dan moet je. Slim, slime, slime, slime, slime. Oh, hey, goedemorgen. Oh, daar ben jij. Een hele goede pizza. Kerel, jongen, kom hier. <laughs> Sorry, ik je jou. Kom hier dan, jongen. Lekker nu! Nu! nu bijna. Oh, nee, dat was jij! God! <laughs> ga je er weglopen, man. Nee. Kom maar, nu. nu! Nu! Nu! We moeten hem hebben! Die gozer ook... dus heb ik ook alweer heel veel knockback. Ik ga, ga zo. Ja, ja, misschien staan mijn Minecraft-geluiden een beetje pit-hard. Uh. <laughs> ik weet niet. Uh, ja! Kijk, ja, bijna! Wel. Nu! bijna klapt! Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. De betuining is. Ja, je zet een minion. <kuggen> nee, spin. Flick yes. One. Nee, art. nee, spin. Oh god, verdomme. Ik uh, ben doodgaan door. door een spin. Uh, <laughs> Misschien is dat je opgevallen. Ik heb een uitsnoord. Kan je helpen? Oh, nou. Oh. Hij is dood. Nee, nee. <laughs> oh, fuck. Je hebt gewonnen. Yes! Zondag <laughs> ben je al drie keer dood <laughs> Ik ben drie keer dood gegaan. De is gewoon heel slecht. <laughs> Ik ben één keer dood gegaan door jullie. Tweede keer was het door mezelf. En de derde keer ook. Godverdomme. Oké, okay. dus vonden jullie deze video? Geef dan een blauw duimpje. Hoor je niet meer? Abonneer. En ehm, uh, ja. Als je shoutout naar uh, ga Gamen of zo, GGO, linkje staat in de beschrijving. En nu in beeld, dan uh, moet je zeker abonneren als je van Gamer houdt. Heel gaat. zeker. Dus, Nick, wat zeg je dan? Um, ja, doei. Doei.